Ik voel net Snoep Snoepidok. Ik kijk wel een beetje stoot hoor, uit je ogen. Ja, echt. You know the <laughs> Hallo, ik ben Rens. En ik ben Nelly. En welkom. In onze drugslab. Yes, en in dit lab proberen wij allerlei verschillende soorten drugs uit voor jou, zodat jij het niet hoeft te doen. En ben je benieuwd naar drugs? Dan kun je ons dat laten weten in de comments. Ja, en deze. En deze. Die wilde mij aan de wiet zien. Ja, wil ik ook wel. Ja? Dit is onze wiet. Het zijn de toppen van de vrouwelijke hennepplant. Ja, het ruikt een beetje kruidig en het ziet er groenig uit. Um, er zitten heel veel werkzame stoffen in, maar de belangrijkste werkzame stoffen zijn THC en CBD. Nou, We hebben een voorgedraaide joint en de wiet die erin zit is vrij sterk. Het is namelijk de White Widow en er zit ongeveer 15% THC in en heel weinig CBD. Nu word je van THC lekker high en CBD is juist weer heel kalmerend en ontspannend. En In een gemiddeld jointje zit ongeveer 0,2 tot 0,3 gram wiet. Nou, we hebben natuurlijk al een aantal keer wiet gedaan, we hebben wietolie en we hebben de Space Cake gehad. Nou ja, nu gaan we het roken. In Amerika doen ze wel vaak um, tabaksvervangers... ...omdat ze geen nicotine binnen willen krijgen. Yeah. Ik kom uit Amsterdam en in Nederland staat natuurlijk bekend uh, om het wiekbeleid omdat wiet wordt hier gedoogd. Het is niet zo dat elke Nederlander elke dag bloot. Nee, wat zijn, is, ja. dat wordt vaak gedacht. Hè? Ja. Die denken dat we allemaal aan de wiet zitten. Ja. Dat is helemaal niet waar. Nee. Het zijn eigenlijk vooral de toeristen ja, die uh, Ja jullie <laughs> gaan jullie helemaal stekken. Nou, van wiet kan het zijn dat je geheugen uh, verzwakt. Je concentratie kan ook achteruit gaan. Je kan ook heel passief worden. Daarom heb ik een Where's Waldo-tekening voor je. Ja. Dus dan mag je Waldo gaan zoeken okay. en dan kijken we hoe lang het nu duurt. En dan kijken we straks hoe lang het dan duurt oh, okay, dan. Met, uh, met de wiet. Kom maar op. Drie, twee, één, start! Oh, ik ben hier pas helemaal niet goed in. Zie jij hem al? Nee. Ik heb nu al geen concentratie. Ik vind ben nee. helemaal niet leuk, ik hou ook niet van zoeken. Ik ben ook altijd... Ja, hier! Nou, dan heb je in 1 minuut en 22 seconden gedaan. Ja, yes! Dat is helemaal niet zo heel slecht. Nou, dan gaan we maar. Oh. Het is wel scherp in de keel. Ja. <coughs> Ik vond me net snoep snoepjok. Snoep Snoepjok, alsjeblieft. Kom je kijkt, eens langs. Kom een keer een zootje met ons ook. Zou leuk zijn. Mm -hmm. Hij houdt er maar van. Ja. De Nederlandse wiet is trouwens best wel sterk, hè? En je hoort al wel eens dat artiesten dan ineens ziek zijn uh, als ze dan komen optreden hier in Nederland. Ja, waarschijnlijk omdat ze gewoon vet wiet <totstuk> ja. hebben en dan eraf. Ja. ja, omdat de wiet hier in Nederland eigenlijk sterker is dan de meeste wiet in het buitenland. En wat ik ook dus denk dat het belangrijk is, is dat je het gewoon heel langzaam opbouwt. Dat je dus niet gelijk die hele joint oprookt, maar nee. gewoon één of twee huisjes neemt, drie, dan hem weer weglegt. Mm -hmm. Even kijken hoe je voelt dat het er niet in één keer zo Nee. Ja. Je hartslag uh, is omhoog gegaan. <laughs> ja. Ik voel het voelt gelijk in mijn lichaam. Ja? Ik voel gelijk dat ik een soort van op, een soort van zwaarder word met lichaam. Mm -hmm. Is het een ontspannen gevoel? Uh, jawel. Gelukkig ken ik het, want ik weet dat ik denk ik 16 was. Toen had ik voor het eerst een joint gerookt. Nou, echt. Ik wist niet wat me overkwam. Nee? Ging niet Ja, goed? ik dacht dat mensen de hele tijd naar me aan het kijken waren. En op een gegeven moment klom oh, ja. ik al op de bank op, zei ik, jongens, niet dichterbij komen. <lacht> <Ja>. <lacht> niet dichterbij. Dus het is echt wel een heftig gevoel. Ja, en klinkt ook een beetje paranoia natuurlijk. En dat kun je er ook van worden. Zeker als beginnende gebruiker kan het er echt voor zorgen dat je paranoia wordt. En als je dan bijvoorbeeld aanleg hebt voor psychose, kan het ook zijn dat het een psychose triggert. Ja, daar moet je echt mee uitkijken. Het kan wel ja. een soort van angstgevoelens oproepen. Ja. Mocht het ook gebeuren bij iemand, weet je wel? Zorg er dan wel voor dat diegene zich gewoon ontspannen voelt en gaat er ook niet te veel over hebben. Ja, je, ki je, je kijkt wel een beetje stoot hoor uit je ogen. In de hersenen bevinden zich stoffen die een rol spelen bij de signaaloverdracht. Nou imiteert cannabis een van deze stoffen en hierdoor worden bepaalde functies beïnvloed, zoals geheugen, eetlust en emoties. Nou Die emoties merk ik wel. Ja. ja. Ik moet er heel tijd lachen. Ja, ik zie het. Je kunt er dus vrolijk van worden. Ja, en vaak in één keer even heel vrolijk en daarna. Oh, het kan een beetje fluctueren, inderdaad. Hè? Dus het, het kan, kan inderdaad van... een beetje fluctueren. Laten we even nog uh, Where's Baldo doen. Goeie. Leuk. Ja, laten we dat doen. 3, 2, 1, go. Is je zicht anders? Of... Ik heb het iets, iets een beetje waziger. Dat ik echt mijn best moet doen om goed te kijken. Hè? Ja. Ik heb gemeen dat ze dit soort dingen doen met heel veel streepjes. Wat hoor je nou? Hier? Nee. Wel? Ja, dit is, uh, maar dit is helemaal niet yeah. Oh, wat Ja. Al ietsje trager. Drager. Ja, 1 minuut 30. Het duurt niet veel langer. Uh, nee, maar ik merkte wel dat ik meer moeite moest doen en dat ik meer in mijn eigen kokonnetje zit. Dus dat is dus mm -hmm. wel een beetje gek. Dat geen, ik zit door mijn eigen cocon uur. kan ik me wel goed concentreren. En je kan je heel even concentreren en daarna ben je ook heel snel weer afgeleid. Het nou, heeft dus wel echt effect op mijn geheugen. Ja, en dat kan dus zelfs nog twee dagen aanhouden zonder dat je het zelf misschien heel erg merkt. Ja, raar. We gaan nog een spelletje doen. En daarmee gaan we de uh, concentratie en de creativiteit op de proef stellen, want heel veel mensen worden ook creatief van Wiet. We gaan namelijk het dierenspel doen. Dat is dat we ons de beurt dieren noemen. En dan elke keer met de laatste letter van uh, het woord wat de ander gezegd heeft. Ja, ja, ik begrijp je totaal. Ja? Ja. Helemaal goed. Ezel. Leeuw. Wasbeer. <laughs> Rijger. Rups. <laughs> Slang. Gnoe. Giraf. Dat klopt niet. Dat klopt niet. <laughs> ik zei giraf. Dat zeg jij genoeg? Nee, heb ook die eerste letter. Ja, ik zei genoem. En toen zei jij giraf. <laughs> ja echt? We hebben de beelden nog. Nee! Ja, ik zweer het. Jongens! Nou, ik zei giraf, het is hij genoeg toch? Nee. <laughs> oh, echt! Jouw geheugen is niet meer wat het geweest is, zeg. Té ring! Ik vond het wel heel creatief. Ja, dat klopt niet. Nee, maar, nee, oké, okay, mijn consultatie is een beetje slecht. En mijn geur ook. Maar ja. wel heel, heel erg creatief, want ik vond het heel goed bedacht. Ja, ja heel goed bedacht. Ik, ik, nee, ik maakte er gewoon op een gegeven moment van, zeg maar, we doen beginletters steeds. Ja, dus, maar, oh, dat genoeg. Had je ook even kunnen aangeven hè, dat de spelregels veranderd waren? Weet je waar ik opeens mee zou moeten denken? Nee. Nou, ik ben dus ook een keer stronken geweest. Ja. Ja. Ja, dus toen heb ik het dus gecombineerd met alcohol. Nou, echt, combineer wiet nooit met alcohol of medicatie of drugs. Het ja, nee. kan echt gevaarlijk zijn. Het is heel riskant om te gaan combineren en gewoon heel onvoorspelbaar. Ja. Dus doe dat niet. Nou werd heel lang gedacht dat wiet alleen geestelijk verslavend was, maar nu blijkt het ook... Echt wel nou zo te zijn dat als je heel erg veel wiet rookt, dat je echt last kan krijgen van ontwenningsverschijnselen. Veel mensen gaan dan zweten en ze kunnen zich heel angstig gaan voelen. Heel veel nare dromen krijgen. Ja, dan gaan echt mensen naar de afkikkliniek om van wiet af te kicken. Wiet wordt best wel vaak onderschat omdat het een softdruk is. En ja. Geen harddruk. Voor Moet veel, veel mensen het geeft het ook gewoon heel veel voordelen. Maar ook voor veel mensen, en dan voornamelijk denk ik ook vaak voor tieners, mm -hmm. het heeft het best veel nadelen. Want je, gaat, je wordt lui, je gaat uitstellen, op een gegeven moment kan je een beetje... in met sociaal isolement komen ja. als je het altijd alleen doet. Dus ja, ik denk wel dat je echt gewoon moet oppassen dat je het niet te vaak doet. Als, zodra je iets gaat nodig hebben om andere problemen te vergeten, mm -hmm. dan moet je gewoon geen drugs gebruiken. Nee. Want daarvoor is het niet. Dus ook, weet je, mocht je echt een probleem hebben met wiet en je wilde er eigenlijk vanaf komen, dan is het helemaal niet gek om hulp te gaan zoeken. Nee, Ronnie Flex die uh, bleek ook echt best wel verslaafd te zijn en die dacht ja. Ik ga ermee, ik ga naar een afkikliniek. Ronnie Flex is een Nederlandse rapper, maar inderdaad, die is, die is nu aan het afkikken. En uh, die heeft daar ook echt hulp bij gezocht, omdat het best heel pittig kan zijn om af te kikken. Ja. Het kan nog een uh, paar uurtjes duren, het duurt zo'n twee tot vier uur, het effect. Dus je bent nog even zoet. Ja, ik ben nu wel gewoon mellow. Ja, wel chill. Ja, ik ben niet, zit niet heel erg in mijn hoofd of niet, uh, ook geen rare gedachtes of zo. Nee. Dus als dit nog twee tot vier uur aanhoudt. Zo, okay. Ik heb best wel snel uitgewerkt, ik had ook niet super veel gebloten en ik denk dat ik dat wel dit keer geleerd heb, dat je wiet kan doseren, want de keren dat ik het gedaan heb, jongen, echt, toen was ik altijd zo stoont als een garnaal. en dat vind ik echt naar. Nu was het eigenlijk wel oké. Okay. Ik was gewoon relaxed en op een gegeven moment werkte het uit en uh, had ik geen vette freed ofzo. of zo. Als je ons nog niet volgt, we hebben een persoonlijke Instagram-account en een drugslabine en een vader Instagram-account. En uh, ja, er komen allemaal hele gave dingen aan. Dus uh, blijf ons volgen. Heel veel kusjes en geniet lekker van je weekend. Mwah!